Het Markermeer Eijmeer. een zoet watermeer, belangrijk voor vissen en vogels en waar miljoenen mensen uit de metropoolregio Amsterdam van genieten, herkenbaar aan de strakke Flevolandse kustlijn. Maar het water is troebel door slipdeeltjes. En dat heeft grote gevolgen voor de natuur in en om het meer. De natuur moet toekomstbestendiger. Rijksoverheid, provincies, andere overheden en maatschappelijke organisaties rond het meer zetten zich hiervoor in. Door het maken van een afwisselend onderwaterlandschap blijft het slip beter op de bodem liggen. Het water wordt helder. Er ontstaat meer variatie en er komen meer vissen. De natuur komt tot leven. Er komen meer geleidelijke overgangen tussen water en land. In het riet vinden vissen schuilplaatsen en vogels maken er hun nest en vinden er voedsel. Bij dijkversterkingen werken we aan oplossingen met meer ruimte voor de natuur... ...en voor natuurlijke verbindingen tussen het Markenmeer en haar achterland. Met als effect meer voedselrijk water. Vissen en vogels vinden er voldoende voedsel. En meer plekken om te nestelen. En zij laten zich bewonderen. En zo ontstaat ook voor bewoners en bezoekers een aantrekkelijk gebied. Het gebied komt meer tot leven. op recreatiemogelijkheden, zowel aan als op het water. De natuur wordt toekomstbestendiger en gaat hand in hand met economische ontwikkelingen. Zo blijft het gebied zich ontwikkelen, zowel toen als nu. Door investeringen in natuur en landschap blijft het Markermeer-Eimeer van grote waarde voor mensen natuur.